Wil je gebruik maken van de ontwikkelingen die de stad te bieden heeft? Bel me dan gewoon even op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden die er zijn. Kom ik even langs. Hebben we er een uurtje over. En dan weet je precies wat je wel en niet kunt. Ik zie je graag.